We zijn hier vandaag bij Sportpark Zuid, hier in Bussum, bij Atletiek Vereniging Tempo. We gaan vandaag een start-run vervolgtraining doen, dat doen we op de hei zo meteen. En dan gaan we het hoofdprogramma gaan we straks buiten doen. Het is een beginnersprogramma wat ontwikkeld is door de atletiekunie waarbij op basis van bewust hardlopen gaan de mensen in een zevental weken beginnen ze bij eigenlijk ik kom thuis van de bank en naar drie kilometer aan één stuk gesloten hart kunnen lopen. En dat doen we op basis van allerlei soorten technieklessen waarbij je dus iedere week een nieuw techniekthema erbij krijgt zodat de mensen heel langzaam gaan opbouwen en de techniek zichzelf eigen gaan maken. Wat ik heel fijn vind, is dat ik dus door heel langzaam op te bouwen, wat een beetje tegen mijn eigen natuur is, daardoor ben ik nu wel echt een heel stuk fitter dan al maar een paar maanden geleden. En heb ik ook echt wel weer het geloof erin dat ik straks weer lekker zelf ook goed kan lopen. Dus dat is heel, heel waardevol. Mensen die vanuit de zorg komen, die hebben wat meer aandacht nodig. Nou, daar hebben we een, een gesplitst programma voor, binnen de Starter Run ook. Die daar gewoon een rustiger programma krijgen. Is Start Run op iets te zwaar, dan hebben we het sportief wandelen. Is sportief wandelen misschien uh, nog iets te veel, omdat je echt al een stuk ouder bent, dan hebben we het All Stars programma. Als je kijkt Start Run werken we dan vooral met fysiotherapie en met huisartsen. Gewoon puur om aan te geven, jongens, er is aanbod. Als je mensen hebt die hebben ergens last van, je zou dit ook kunnen voorleggen.